Hoi, en super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik skiën en laat ik het zien aan jullie. Hartstikke leuk. Dus ja, hier zien jullie het. Ik heb geen intro opgenomen, ik had alleen mijn GoPro mee. Dus dan uh, gaan jullie het zien. Veel kijkplezier. Ik ga van zwart. Doch gericht Oh, Ik Hier heb je ook nog een geslekt. Uh, ja, het is nog niet van top, team, de top. Dit systeem hebben wij ook al tien. Maar jullie volgrijven niet zien. We hebben een klein bier. Op het topje. Top. Easy! Ik ga hier eigenlijk, eigenlijk ga ik mijn telefoon meenemen, maar kom ik mijn echt gebruiken? Ik ga kijken of, of ik niet doe. Trage. <laughs> Hello. we go. En toen viel mijn GoPro uit, door de kou daarbinnen. Maar gelukkig had ik twee accu's mee, dus ik heb nog beelden en die heb ik op mijn pols gedaan. Dat zijn er wel wat minder, maar dat, om dat komt omdat het heel vermoeid is als je om je pols zit. Dus hier hebben jullie ja, stukken video's van mijzelf. Oké okay, jongens, ik film nu mezelf. Terwijl ik al skiën ben. Ik ga nu van de blauwe en dan zien jullie me dadelijk. Kijk, daar komt hij aan. En dan moet je weer op logisch. Kijk, kom. Appetee. Ik ga.. Nu ga ik ondertussen omhoog. Nu kunnen jullie me goed zien, maar.. Het is heel vermoeiend, wat ik heb met mijn hand. Heb. Ik heb geen stok. Dus ik heb hem met een bandje om mijn hand heen. Van GoPro En om mijn handschoen. Ik kan hem niet zoals ik normaal doe. Dus ik moet echt wel zo doen. Soms best moeilijk. Dus soms zie je hem niet. Soms is het veelal moeilijk voor mij. Dus. dan weet je dat. Want. Ja, kijk. Je moet met je handen meebewegen. Soms. Als je even weer wil blijven. Nou, als ik dat doe. Dan zie jullie het niet. Soms kan dat maar gebeuren. Dus dan weet je waar ik naar ligt. Oké, okay, ik ga doen ook altijd. Of op... laatste tijden, laatste keer. Nee, dat is net af. Dus niet dat ik naar beneden dus Hopelijk kan ik het goed filmen. Ja, mijn camera kan me slaan omdat het hier heel koud is. There we go. Dan ga ik niet naar beneden. Peté. Applaus. even je entender leuk, Ksloumi. icted oh, okay. op Oh. Oké okay, jongens, ik moet snel mijn handschoenen aan doen. We gaan nu snel daar naar beneden. Kijken of het me lukt. Ja, ik kan even mijn beeld niet recht houden. Omdat ik dus dat wil Oké, okay, dan ga ik. Okay. En ik vul mezelf. Oké. Okay. Waar ik? Toen had ik weer hetzelfde gezeik. En had ik geen accu meer mee. Dus ja. Hier stopt de video. Ik kon niet meer het outro doen. Want ze moesten opgeladen worden. Want ze gaan dan in één keer helemaal leeg. Ik ga ook de GoPro Hero 11. Die is net nieuw. Even kopen. Want die heeft een batterij, niet alleen door de batterij, maar ook gewoon voor andere futuristische vit dingen. En dan film ik mijzelf met de GoPro 8. En nou, ik weet wel, ik weet niet wat ik op, hoe ik het op ski-vakantie ga doen. Maar vond je deze video leuk? Deel deze met iedereen. En dan zeg ik tot de volgende keer later.